Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag dag, we zijn vandaag dag drie in Gran Canaria En vandaag gaan we koffie maken. Dus we gaan het proberen. En we nemen nee, jullie ik ben mee. Een beetje op het bloedje. <lacht> <lacht> ik bedoel. <lacht> vloot. We gaan dus koffie maken en bij onze minibar, onze prachtige minibar. Kijk, kijk dit. Kijk, dit toch erbij voor een reden <laughs> dat ze het gebruiken. We weten niet hoe dat moet. Ze dus kan het uitzoeken. En maar, dit is onze... eerst het ja, maar eerst ga ik water kopen. Maar eerst de we een minibar open doen met water. Oh ja, ik hoor wel kruisje water geven. maar dat is niet zo verstandig. Misschien is niet het kruisje, is toch niet lekker? Ja, daarom. Kijk, we hebben letterlijk drie flessen. We hebben net gewoon zo'n gekke Spaanse vrouw naar me toe toen ik hier alleen was. zo: mini minibar. Was er? Ja, bij jou stond helemaal niks Zeg gewoon oké. Hoeveel water heb je nodig? Niet te veel, hè. Twee koppen. Nee, één joh. Hoeveel heb je er nodig voor dit ding? Dat is genoeg, hè? <lacht> nee. nee. Dus We gaan deze koffie maken. Hè. Maar bij de is niet koffie. Nee, maar dat. Weet, nee, ik dat ook helemaal niet. Moet is dat aan? Ja, oké. Zet ze nu aan? Ja. Oké. Okay. Of um... we hebben ook deze koffie? Ik weet echt niet wat het verschil is. Ja. De... Is dat zonder caffeïne deze? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Het we zullen het... met cafeïne. over het gaan. <laughs> Ik ga het wel proeven, oké? Okay? Want okay. we gaan ook een paar melkjes in doen. <laughs> ja. Dit melkje. Wacht, suiker. Dat het niet de stemming is. Dieetsuiker. Nee, <laughs> nee, rode eigenlijk... suiker. Oh, dat is Dat is een stokje. Ja, die hebben we ook nodig. Kijk, ik alle alle ingrediënten leggen. Yeah. En hoe weten we nu wanneer onze koffie goed is? Dat weet ik niet. Eerst Wanneer dat goed tot is. Het water, wanneer? Oh <laughs> <Dat laughs> verschrik mama, dat is niet niet Wie is een beetje. Dat is <laughs> Maar brandt er ergens een lichtje of zo? Buh, we maar volgens mij, bij mij, thuis dat springt daar gewoon zo terug. Maar ik denk dat we even moeten wachten. als het koud nog. Kijk, we zijn gewoon prachtig prachtig koffie. Moet maken. We moeten even wachten, denk ik. Ah, wachten, wacht! Schatten? Ja, jij wilde wachten. Ja, ja oké. Okay. we hebben ook niet onze koffie nodig bij u. wel. mensen. Jawel, <laughs> ja, zo. Dat is mooi. Wat doen wij? Nou, dus lust, letterlijk... Dat niet is letterlijk ja, dus dat hier is. Het is letterlijk tien uur 's avonds en we gaan even koffie maken. Lekker. Oh, dat wil ik ook. Maak je geluid. Oh, oké. Okay. Kijk hoe Oh, maar dat zo'n toch op. Dat is echt zo'n goedkoop ding hè. Ik neem. Ja, dat is echt. Want dat staat in alle kamers. Ja, dat is echt zo. Nee. Nee. Ja, echt ja, nee, is echt zo maar die minibar is toch niet goedkoop. Maar nee, maar dat is echt 2 euro hè. Het ook. Ik okay, voor kamers voor een minibar. Ja. Oké, okay, kijk, we zullen het uitzicht laten zien. Om tien uur s'avonds. Je de ziet letterlijk weer niks. Je super mooi aan het zingen. Je ziet alleen maar wat kleuren dingetjes. Oké, okay. maar daar is het zwembad. Oh, die zangers zijn weg. Zo goed. Ja, zwaar. Daar is een podium waar zangers waren. Kamers die heel kamers mooi kamers. konden zingen. Die konden ja. echt mooi zingen. De volgende week konden ze super mooi zingen. En daar waren de verte. Het is een bar, maar je ziet dat heel slecht. Maar misschien moeten we naar ons water gaan kijken. Um, hoe weet je uh, wanneer het goed is? Het is dat het zal hoe weten we wanneer Nee, dat is niet klaar, denk ik. Oh! Ja, nu is dat klaar. Uh, hoeveel? Hoe moet daarin? Dat weet ik niet. Dat is dat nou een uitleg? Maakt niet uit. Wacht, misschien staat er wat uitleg op. Oh my god. Pour the content into a cup and add milk or hot water. Ah, we moeten eerst de koffie erin en dan pas het water. <laughs> dan met, pak we een nieuwe tas. <laughs> ja. <laughs> dat is een beetje. <laughs> <laughs> een beetje oh, wet. Oh, wat de oh, hoofd. <laughs> ik ga het helemaal top hier. Oké, doe het al mijn. Moet ik dat oh, oh, lekker. Koffie. Ik kan er op twee zakjes in doen. Eén nee, grijs en één roep. Two zijn veel te sterren. Oké. Hoeveel water moet er? Ik weet dat toch niet. Dan moeten we misschien roeren. Ja, dat is genoeg toch? Of is dat oh, dat ruikt heel sterk. Iets meer <laughs> het is hier. water. Heb dan, dan ook nog melk. Ja, maar okay. eerst ga ik het roeren met ja. het stokje. Je wat hij ta. Ja, dat ga je nu toch niet, helemaal niet optrekken. Hoor jullie We gaan een beetje. Oeh, nice. Ik ga de deur een beetje dicht doen. Anders worden we misschien geblokkeerd door stomme copywriting. Um... Nu ziet er zo dus uit. Heel vies Bies eigenlijk. Misschien moet er nog eentje in. Nog wat. Melk. Ja. Dat ruikt wel lekker. Of koffie en zeker. Oh, wacht, jawel. wel is genoeg melk. Nog niet heel wat dingen of nee. wel? Nee, Of ja, misschien. <laughs> Als je zoet wilt. Ik bedoel, dat is meer dan 5 minuten om koffie te maken. Oké. Zo, Zo, joh. Ben je ruk dan koffie? ga ik ruik gewoon naar koffie, maar het is een beetje wat nog om te drinken. Voor ja. Wat moet je het overige water doen. Ik denk dat we met dit ook iets gaan doen. Thee maken. <laughs> ja, we gaan thee maken. Ja. Welke? Wat je deze? Wacht. Ja, al het water is op, dus dat is perfect. Of ga je deze? Wacht, mag ik de smaakjes zien? Ik zou echt niet onderschillen. Ik lust ook geen thee, eigenlijk. Ik moet er ook wat zeggen. bij. Is... <clears throat> Camille thee. En dit is... Ehm, um, laten we deze doen. Oké, okay, we luisteren naar bij. Hoeveel rot zou je gaan maken, <laughs> Oh, de muziek buiten klinkt ook niet echt zo goed, eigenlijk. <laughs> nee. Dat is die? Ja, maar ik weet niet of die lekker is. Ik ook niet, volgens mij is dat een muntje of zo. Maar misschien hebben we ook een bakje nodig waar wij ons deze zakje in opdoen. Op leggen, of waar ga je dat inleggen? Dat... Echt, uh, die is ook jij. Ja. Uh, hierop. <laughs> um. En dan moet ook zeker in, hè? Ah, ja. Zoveel suiker? <laughs> <laughs> Ik weet er niks van thee. En een stokje om te terug <laughs> <laughs> Ja. <laughs> Geweldig. Nu om eruit. Oh, ik, ga, nee, ik ga schuiken. Oké, okay, doe maar. Het stinkt echt. Het ruikt echt naar stal. Ik ruik ruikt gewoon naar thee. Oh, oh, oh. Zou dit Deze... al afgekoeld zijn? Nee. Nee. Nee. nee. Zijn dat plastieke bekers of zijn dat glazen bekers? is glas. Oké. Okay. Waarom? Nu moeten we wachten tot het afgekoeld is. Een beetje dit creamer en de oh, thee. Wat? <laughs> wat zeg je? Dit is thee. Melkje? <laughs> ja, dat doen sommige mensen toch. Ja, echt. zou. Ik heb het nooit met die gedaan. Nee, ik ook niet, maar <coughs> sommige mensen doen dat. Ik drink nooit tij. Nee, ik heb het wel wat water drinken. Oké, okay. weer een hele dronk video. Hoe gaat het water in? <laughs> Oké, okay. maar wij gaan wachten tot het afgekoeld is en dan zien we jullie straks terug. We zijn enkele minuten verder en we gaan nu proeven. Maar, kom naar de badkamer. Badkamer? Ja, kan ik denk. ik... Is... Baskamer? De badkamer? De badkamer. Nee, badkamer. Even als dat vies is. Voor de badkamer? Nee, even als dat vies is om uit te spullen. Okay. Ja, de badkamer. Ik noem dat we alle rotzooi mee die we hebben gemaakt. Als het vies is, gaat het in de pommak. Ja. Het is er altijd uit, en ik niet de En hier doe ik meer licht. Misschien is dat beter. Mag ik dat zetten? Niet als je al op mijn gsm spuurt. Oh, nee, is, ik ga dat niet opnieuw. Okay. Ik je echt heel op mijn gsm vonden. Ik denk dat ik het minst ga spullen bij de koffie. Want de koffie heb ik ook nog lekker zijn. Koffie. Je hebt gewoon koffie. Oké, heb ik met de koffie en ik ik met de thee. Oh, joh. Moet je kraten Letterlijk. Ik ben eigenlijk een picky eater, hè? Ik ga Bekkie drinken. Oei, oh, ik drink wel raar. Ik drink alleen water. Vroeger, eigenlijk al, al hoogte. Al en alcohol. Oh. Maar dit ruikt me wel lekker. Nee! Kreeu, het is vies. Ik heb wel water gepakt. Ik heb ook niets kunnen proeven. Maar het, huh? het smaakt naar koffie. Smaakt echt naar koffie. Ja, maar ik is geen koffie. Het is best wel lekker. Ik weet niet of dat smaakt naar lekkere koffie, maar ik vind het niet lekker. Het is wel lekker, alleen moet er wat meer suiker bij. Meer? Of nee, die is zo te lang ingestaan. gestaan. Is zo te bitter. Of maar. Ik weet dat ik dat niet lekker ga ook? Maar die koffie, oh. die koffie, die koffie ziet er gewoon keihard van kleur uit. Echt zo, echt zo oh, karanaal. Het stinkt ook echt, niet normaal hard. Ik kan iets verlozen, wat Kijk, hè, ik heb zo'n video op TikTok gezien over mensen met gevoelige smaak En volgens mij heb ik dat. <laughs> ik kan niet drinken. Drink je eerst? <lacht> <lacht> ah, nee. Oh, okay. Eba, hey, de koffie is eigenlijk Ja, de thee is ook vies. Maar dat is maar niet zo koffie. <lacht> ja, dat dan wel koffie. Ik ga dan altijd weer Of dat je die thee drinken? ik Wacht. echt niet op koffie. Dan heb ik nog wel op koffie. Yo. Het is echt alle twee echt handig. Mijn koffie vond ik het beste. Ik voelde alle twee niet. Kijk, ik heb de koffie tenminste nog doorgesleept. Ja. Het was niet zo lekker. Nee, maar ik vind dat we nu gewoon met de overige spullen dus een smorging moeten maken. Met wat gaan we het Oh my god, weet je wat ik wel doen. Wat zo, weet je, een glaasje, allemaal zeep mengen en zo. Oh my dan god. En dan in de mini-frigo zetten. En dan hebben morgen slijm. Nee. we Nee, wat gaan we dat doen? Huh? Oké, okay, ben je met een rare gedachte. hè? Oké. Okay. Wat gaan we doen? Ik wil doe echt doen. Misschien, maar ik wil het niet doen. Was het leuk, hè? Ja, ik kom ook nog gewoon water drinken. Ik vond de koffie echt heel ranzig. Uh, dat was alle twee randig. Ik vond de thee ook ranzig. Mag ik we eigenlijk een smurrie maken? Ik heb het ook. Oké okay dan. Oh, well. Maar wel. Waar ga ik tuin maken? Wil je dat op de vlog hebben of niet? Is Oké, okay, dus we gaan nu Smurrie maken. Maar we willen het niet in een goed glas of zo doen. Of ja, waarom moet ik het anders in Maar dat is zo zonde. Ja, hè. Zo. Mm. Uh... Hierop. Dat <laughs> nee, zijn onze spullen. Hè? De we kunnen onze maken. of random spullen die eigenlijk niet van ons dus. okay. zijn. Dus, Oké. Wat gaan we allemaal in doen? We gaan een stokje halen. Oké. Okay. Oké, okay, wat gaat je, je doen mee? Okay, we hebben sokken nodig. Ja, nu kun je ook gewoon even goed in gaan stappen, hè. Dat is waar. Pak maar je spullen. Ik wil ook niet. Ik wil deze zeep pakken. Wat <laughs> doe jij? Wel ontzettend gezien. Ja, <laughs> ja die muur. Die <laughs> muur, muur ook onder mijn zeep nu. <laughs> Kijk die muur. <laughs> oh, Oké, okay, en wat nog? Maar nee. nou, hoe maak ik gewoon weer slijm met zeep? ja moet moet gezout hebben, maar dat hebben we niet, dus ik denk... wat zeker? Ja. Wacht maar, het moet ook iets anders zijn. Wat? Andere zeep. Wat voor zeep? Zeep uit zijn douche. Ik vind het zo geweldig, hè. Ook shop, maar niet conditioner. <laughs> van nu in het water, hè. <laughs> <laughs> Ik ja, is wel oh, nee, hetzelfde dezelfde. Deze dat is anders. Allemaal voorzichtig. Geet dat niet. Klein beetje. <laughs> maar we moeten straks ook eens uitwassen of zo, hè? Ja, dat zie ik. Dat is makkelijk uit te wassen. Oké. Okay. <laughs> dat blijft plakken. Oh, what the fuck! Dat had ik niet verwacht. Wat een heck! Hey! We moeten ons leven aan het maken. Met rende producten. Maar zit er dan niet zo'n spul in wat ook in de wasmel zit dan? Misschien. Maar we of hebben geen lijm gebruikt of zo. Wat doe je? Dit is wel way. cool. Er moet er niet <laughs> nog iets wat bij dat dat zo steviger wordt? Ja, pas. Zeker of zo? <laughs> ja. Oké. Okay. Maar normaal is het er zout bij en het zeker is ook een beetje hetzelfde als zout. Alleen het smaakt het gewoon anders. Dus het is niet dezelfde. <laughs> Hé, dat is echt wel een blokje. Dat is wel cool. Welke suikers? Ik zal deze doen, die hebben we nog niet gebruikt. Nee, <lacht> zeker. Oh, io, die ziet er echt raar uit. Ik moet echt even smelten en dan, dan is het verpest. Ja, dat is het. Als die samen eens kloppen, dan moeten we heel snel alles weg doen. <lacht> Want dit. Het... Nee, hey, maar dat, dat ziet er zo plakker dat ziet er zo goed uit. Maar wanneer ik dat loslaat en wanneer je stopt met roeren valt uit elkaar. Ik zou het ook niet aanraken met mijn vinger. Nee. Je moet ook nog meer van dat wit ding in. Shampoo. Ik weet het niet. Het ziet er wel cool uit. Ja hè, die zijn nog een kleine shampoo in. Geweldig dit. Eigenlijk hebben we echt zo'n slim. mooi. Ja, in action, maar je hebt geen action. Nee. Hé, hey, dat is echt een blokje. Maar het is toch wel een cool uit. Want dat valt komt terug in elkaar. Daarom moet het in de Nu minder, kijk. Ja, daarom moet het in de frio. Dan ga het ook bevriezen. <laughs> Dat is ook cool. Ja. Maar nu valt het niet in elkaar minder. Beetje, maar niet echt. Minder vuil. Maar het is ik nog veel te plakken. Oké, okay, laten we het in de mini-fridge zetten. <laughs> als er nog plek is. <laughs> Wat wij doen als we nu wel dat gaan om tien uur s'avonds, ondertussen, no, ik denk dat het ondertussen één, half elf s'avonds. Waar zijn ik hetjes gaan? Automaten. Echt heel laat. Eigenlijk ja. is het best wel laat om dit allemaal nu te doen. Kijk, dit is precies perfect. Kijk. Oké, okay, oh. tot morgen. Tot morgen. Dus we houden jullie date. Zo zeg je dat ook. <laughs> ja. Yeah. Oké. Okay. Maar dan was zo. dit de vlog. Voor okay. vandaag. Ik ben op zo'n weg van de camera. Oh. Doei. Doei.